Maar eh, het geven van betekenis aan, je, aan de werkelijkheid om je heen is een veelgebruikte definitie van cultuur. Dus dat mensen ook hun eigen culturele waarden kunnen meenemen in de zorg. Dat zij iets betekenis kunnen geven. Met andere woorden, dat zij iets dus te maken hebben met de typische bedrijfscultuur van de zorgverlenende in instantie. Want die lumpje natuurlijk. Ik typeert Yvonne omdat er twee mensen op zijn. Ik denk niet dat iedereen het kan zien, maar ik zal het een beetje beschrijven. Er staan twee mensen op die met elkaar in gesprek zijn. De een heeft de arm om de schouder van de ander en er zit een hartje tussen die twee in. En het staat dus heel erg voor relatie, in contact zijn, de ander zien voor wie hij is. En dat was typisch voor hoe Yvonne haar deed, hoe ze naar mensen keek en hoe ze in de wereld stond. Kijk, in het dierenrijk, wij zijn natuurlijk een hele bijzondere soort, want u zit hier allemaal om af te vragen hoe het zit met de zorg. Zorg, ja, je kunt je afvragen, gaat het in de natuur niet om iets heel anders? Het gaat toch in de natuur, dat weten we allemaal, een struggle for life and the survival of the fittest. Zorg schiet op, dat komt toch helemaal niet voor. Vrijdag uh, kun je met een paar beste niks uh, overkomen, want uh, op vrijdag uh, zijn, is Iedereen zich aan het voorbereiden op het weekend en uh, ja, als er dan ineens een arm geopereerd moet worden, dan uh, krabben de chirurgen zich toch even achter hun oren van, kan dat niet wachten tot maandag. Uiteindelijk uh, is uh, uh, de operatie een week later pas uh, uitgevoerd, uh, terwijl mijn moeder ja, toch met heel wat pijn uh, die week heeft moeten, moeten doorstaan. Mijn ervaring, maar ook van mijn kennis en mijn mogelijkheden om makkelijk informatie te delen, te vinden en te gebruiken. Een van die voorbeelden bijvoorbeeld, ik werd, uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik het idee, goed, er worden bij de hulpverleners van mij uh, verschillende verhalen over mij verteld en die klopt niet. Dus ik wil op een gegeven moment uh, een stuk ik wil graag mijn dossier kunnen inzien en wat geregistreerd men over mij. Dat werd me ontzegd, dat mocht niet. Ik zei, ja, maar daar heb ik gewoon recht op, het is mijn dossier en ik heb het inzaag gerecht wist ik me niet hoeveel is die daar werkt. totdat de directeur moest ik gaan van inzicht in mijn eigen budget. Daar zitten hele grote veranderingen in. Heel veel mensen kunnen in het moment dat ze, dat ze goed en fit en, en thuis zijn nog dus niet helemaal een voorstelling maken van wat het betekent op het moment dat je afhankelijk bent van zorg. Of dat je zelfs in een instelling moet gaan wonen. Dat is natuurlijk nogal wat. Dus die vertaling... Daar zal sowieso dat, nou ja, wat nu misschien intake heet, of wat maar dan lezen, of, het gaat echt om kennismaking, kennismaking op het punt, wie bent u en wat betekent dat voor uw vraag en dus ook voor dat wat wij u bieden op dit moment. We zijn nu een jaar verder, nou, je wil niet weten wat je in die groep ziet gebeuren, dat is waanzinnig. Mensen maken zelf hun tijd, hun taakschema's bepalen zelf wanneer ze komen of, kunnen, of willen werken. Um, en we op een hele andere manier werk werkoverleg. En wat ze vooral doen aan het eind van de rit van het jaar, daar zitten ze nu middenin, gaan ze met elkaar ook praten. Van we hebben winst gedraaid? En hoe gaan we dat verdelen? En dat doen ze ook nog helemaal zelf. Mijn moeder die keek ook heel erg op, altijd tegen de arts. Ja, maar de dokter zegt het. Ja, maar je hebt nu heel veel medicatie. Ja, maar de dokter zegt het, kind. Ik neem het toch in. Kijk, en ik denk. Um, dat we ook in als omgeving, ik heb ook altijd op mijn ouders he, heel erg gelet en wat, eh, dat, dat gevoel dat je weer ja, ik mis eigenlijk dat dan in, de, in het systeem ik, ik loop er ook in mee soms ik, be, ik bemerk het ook bij mezelf en ik denk dat het constant over bewustzijn constant naar jezelf terug, want als we wijzen ja dan, dan hoeven we zelf niets te doen, hmm. en ik denk dat het bij onszelf begint Wat de wet is redelijk duidelijk, die Iedereen beslist zelf. Als je boven de 18 bent en bij sommige keuzes zelfs vanaf 16 jaar. Jouw leven jij beslist. En iedereen is deels bekwaam, totdat het tegendeel bewezen is. Dus iedereen mag eigen keuzes maken, totdat iemand anders eventueel zou kunnen bewijzen dat diegene niet deels bekwaam is. En als je dat uitgangspunt neemt. Dan zou de zorg heel anders aan het moeten zien. Mens. Ik ben nooit als mens gezien en erkend, en die ervaring heeft u misschien ook maar. In de zorg gaat het altijd over geld en over techniek. Maar de zorg is niet meer van ons. En daarom neem ik u mee op die spannende transitie. En spannende kan ik het echt niet maken het komende half uurtje. En ik ga hier niet in de weg dan dat u vol energie, inspiratie. En ook in opstand komt.